Hallo en welkom bij Paul's Instaf. Vandaag weer een uh, reparatie. Ze blijven binnenkomen van een uh, NS Sprinter. Um, hij is uh, vies. Hij, hier in de voorkant, oh, hier aan de voorkant ontbreekt nog wat. Uh, de wielen zijn smerig, uh, de zijkant is groezelig. Uh, hier zie ik dat er één draadje los zit sowieso is dit een uh, niet zo'n fijne verbinding en hij, uh, hij zou het niet moeten doen dus uh, ik ga daar eens mee aan de gang uh, alles demonteren, schoonmaken, nalopen, deze hier ook repareren, de koppeling en uh, eens kijken waar ik op uit ga komen dit is het uh, motorloze treinstel en aan de achterkant zit een printplaatje en in de motorbehuizing zit een printplaatje. Dus waar de motor zou moeten zitten. Ik weet nog niet hoe dit precies werkt. Uh, er gaan een paar kabels van de... Uh, hierachter, wat echt een decoder lijkt gezien. De losse draden en de kleuren daarvan. Naar de voorste die vervolgens de verlichting bestuurt. En bij het motorstel zit er ook achterin hier een decoder geplakt. En uh, we gaan nog veel meer kabels uh, naar voren toe. Daar lijkt de uh, verlichting vanuit de decoder hierachter aangestuurd te worden. En ik heb gezien, ik heb gemerkt dat ze kortsluiting maken. En de vraag is nu een beetje waarom en waar. En uh, als ik dat opgelost krijg, dan zou ik in ieder geval met de huidige decoder verder kunnen, zo niet. Dan zou ik in ieder geval de decoder uh, kunnen vervangen. Uh. Oké, okay, er zitten dus twee decoders in. Eén decoder zit hier. Die stuurt de binnenverlichting aan en uh, zoals je ziet die brandt. En de tweede decoder heb ik hiervoor even hangen. Die zat in het uh, lege motorstel, Lege motorhuls. huls D. Zou de frontverlichting moeten doen. Um, maar het doet niet zo heel veel. Um, even kijken. Hij zou vanaf deze naar hier. En daar staat bijna niets. Hier staat wel wat stroom op. Kijk. Dus uh, mogelijk is de, uh, zijn de lampen doorgebrand. Dat kan. Of um, er is... Uh, uh, iets mis met de verbinding tussen de schroef hier en, uh, en de voorkant. Uh, maar het is wel een uitzonderlijke uh, uh, opbouw, moet ik zeggen. Twee decoders, uh, allebei met een uh, aparte uh, aanstuur: één voor de verlichting, eentje voor de voorkant. Uh, dit is de, uh, de andere, de andere stel. En dat heeft één decoder dat alles doet. Dus ik vermoed dat iemand hier uh, wat. Uh, wat restjes uh, in heeft uh, verwerkt. Uh, ik ga eens even kijken of ik de verlichting aan de gang ga krijgen. Nu dat ik weet dat er in ieder geval stroom op staat. Beide lampjes zijn goed. Deze decoder uh, levert zo ontzettend weinig uh, vermogen. Dat uh, ik uh, denk dat, ze, dat, dat het niet genoeg is om de lampjes te laten branden. Dus ik vermoed dat deze dus ook niet helemaal mee goed is. Uh, de uh, decoder hierachter heeft nog twee draden. Voor voor- en achterverlichting. Ik ben benieuwd wat daarmee aan de hand is. Die zijn erg kort afgeknipt. Dus wat ik denk dat ik ga doen, is. Uh, kijken of die graden werken. En ze hiervoor opzetten. En als dat niet wil, uh, als die het niet doen, dan. Moet ik toch een decoder vervangen als ik deze niet verder aan de praat krijg? En als ik een decoder moet gaan vervangen, dan kan het dus net zo goed een compleet andere decoder gaan worden. En dan één decoder. Dan net net bij deze de draden over de hele lengte laten lopen. En de um, lampen vervangen voor led en voor gloeilamp is iets wat op het lijstje staat. Uh, dat heb ik een keer eerder gedaan en ik denk dat ik dat nu niet mee ga nemen. Ik ga als eerste uh, me richten op wat er aan de hand is met deze decoders. Ik heb de decoder losgehaald, ik heb hem uh, direct aangesloten op mijn uh, programmeerspoor, ik heb hem opnieuw geprogrammeerd. En ik heb hem nu hier op uh, lampje zitten, uh, maar wat ik ook doe, het lampje blijft altijd heel zwak branden. Gaat niet feller uh, branden uh, afhankelijk van de richting, hapoes. Uh, dus deze decoder is uh, overleden. Nou, ik heb de, de chip, laat ik het zo even noemen, losgehaald uit het, uh, het treinstel en uh, even wat draden aangesloten om te kijken wat ik ermee kon doen. En ik zeg chip, want uh, dit is een uh, programmable uh, integrated circuit, een PIC, van Motorola. Die uh, geprogrammeerd kan worden als DCC met een uh, adres erin en dergelijke. Ik weet dus niet wat het type dat dit per se is, uh, uh, ik kan ook niets vinden over hoe ik hem aan moet sluiten wat betreft motoren, of hoe ik hem moet programmeren. Uh, dus dit is een uh, uh, bijzondere. Misschien uh, dat dit bij uh, een van de kijkers-luisteraars uh, wat. Uh, herinnering oproept wat voor een uh, decoder dit zou kunnen zijn want uh, ik ben toch uh, benieuwd, ik ben geïntrigeerd hierdoor. Um, dus ik denk dat ik deze apart ga leggen uh, voor uh, later om eens een keer helemaal uh, uit te gaan zoeken wat dit is en wat je daarmee kan. Zo. Eén lampje is afgebroken net. Die krijg ik waarschijnlijk ook niet meer hersteld, omdat ik er geen, er geen pinnetjes in zitten waar ik iets aan vast kan maken. Maar de decoder die hierachter zit is vervangen. Dit is een van de twee oude decoders, dit is de andere. Hier ga ik nog naar uitzoeken wat het precies is. Frontverlichting en sluitverlichting. Hij zit hier nu dus nog op deze. Heb dit, uh, uh, deze plug, die kan er nu ook af. Zo, En dan wil ik dadelijk alleen nog even kijken naar de verbinding tussen deze en die andere. En uh, hier ga ik hetzelfde mee doen. Helemaal naar lopen. Indien nodig de decoder vervangen, hopelijk krijg ik deze wel aan de praat. En uh, dan moet ik nog steeds de boel poetsen, want uh, ik heb hier die uh, ranzige dingen nog liggen. Zo, er um, is wat achtergrond te huis van je gewasmachines en drogers. En deze, uh, er zat een kortsluiting in ergens. En ik heb um, net zo lang draden loslopen halen totdat ik het uh, gevonden had. Het zat, hier zaten een aantal draadbruggen waardoor er wel kortsluiting moest ontstaan. En hier zaten de wielen ook nog eens verkeerd om, waardoor het ook hier beneden nog kortsluiting ontstond. En dan, als op twee plekken zit, ben je nog een tijdje bezig. Toen dat opgelost was, bleek de decoder nog steeds niets te doen. Ik heb hem uh, helemaal losgehaald. Ik heb hem eventjes direct aan mijn uh, programmeerspoor gehangen via deze twee draden. En daarna kwam de Magic Smoker eruit. Dus die is waarschijnlijk overleden. Nieuwe decoder erin gezet. Bekabeling aan gaan sluiten, en eh, toen bleek dat de motor gewoon niets fatsoenlijks wilde doen, laat ik het zo zeggen. Dus die staat nu hier nog helemaal schoongemaakt van binnen, van buiten eh, zo goed als kon. De boel gesmeerd, en eh, ik vind dat hij het nu alweer goed doet. Um, zeker gezien de transformator waar die aan hangt, dat is niet een een supertransformator, een oude HEMA. En ik eh, denk dat dat wel goed gaat komen als ik hem dadelijk eh, aansluit op de decoder. Um, wat wel vervelend is is dat ze de kleurschema's goed hebben aangehouden. Oranje, eh, eh, zwart, nee, oranje, wit, wit moet zwart zijn, grijs en rood. Alleen dat eh, rood en wit niet track pick-up zijn, maar dat is dan motoraansturing en grijs en oranje zijn track pick-up. Dus dat is weer uh, jammer voor uh, met het aansluiten ga je dat toch uh, rare overgangen zien. Uh, ik ga deze draden niet vervangen, ik ga ze er gewoon op zetten. Uh, deze liepen allemaal via deze aansluitpunten die je hier uh, overal ziet. Uh, zodat daar de draden samenkwamen. Ik ga ze gewoon rechtstreeks doen met een krimpkous ertussen, zodat ik ze hierop kan duwen, geen kortsluitingen hebben en geen onoverzichtelijke bergaansluitingen. Aan deze kant moet ik nog aansluiten geel en wit voor de verlichting. De rest is allemaal gedaan en de binnenverlichting hierbij doet het ook al. Dus uh, ik ga verder uh, ik ga assembleren. En uh, de hele boel aansluiten. En uh, hopelijk kan ik dan uh, op minst hierop en hopelijk op de baan een testrondje doen. Ik had nog een lampje, dus die heeft allemaal drie zijn verlichtingen weer. De motor is nog wat stroef, heeft wat moeite om op gang komen, maar doet het ook. Voor ontsluitverlichting doet het. En bij deze was ook nog uh, hier uh, de koppeling afgebroken. Dus daar zit nu met een ijzerdraad en wat uh, um, um, um, um, um, lijn uh, weer een goede koppeling op. Um, rest mij nog het schoonmaken. Wat heel hard nodig is, zie ik wel. En het weer in elkaar te zetten. En ik heb al gezien dat hij rijdt. Dus ik ga hem afsluiten met... Uh, een rondje rijden. Ik denk dat ze uh, die andere er ook bij bijpakken. Kunnen ze met z'n twee, vier vieren eventjes uh, hun ding doen? En uh, rest mij nog te zeggen: bedankt voor het kijken. Like, subscribe, delen en tot een volgende keer. Dit is de twee-motoren. Die speelt vals. Heeft in beide treinstellen en motor zitten. Gaat lekker soepel. Dat is dus de oude. Dit is degene die net aangepakt is. Deze heeft maar één motor en heeft er duidelijk veel meer moeite mee. Mooi geparkeerd, jongen. Dus de net gerepareerde en degene die ik al wat langer had, ze zien er allebei goed uit. Alleen ik merk dus dat degene met één e motor moeite heeft met de helix. Ik zou ze gekoppeld kunnen aanrijden, dan heb ik dat probleem in ieder geval niet meer.